Het instellen van MX-records van Google Workspace of Office 365 kan heel gemakkelijk via mijn MyPapX onder het kopje domeinen. Selecteer vervolgens je domeinnaam en klik daarna aan de linkerzijbak op DNS-records beheren. Van hieruit zie je een overzicht van al je DNS-records binnen mijn MyPapX. Wij willen de MX-records van ons hostingpakket vervangen door die van Google Workspace. Wat ervoor nodig is, is dat ik eerst deze weghaal. En daarop opslaan klik. Je ziet nu dat dit record wordt verwijderd en dat dus plaats maakt voor die van Google. In het overzicht van Google vind ik hier het adres. Die ga ik zo meteen invullen en dat doe ik vijf keer. De prioriteit die moet ik ook onthouden. Ik ga terug naar mijn Pippix. Ik laat de hostnaam leeg, want ik wil dat mijn hoofddomein dat ik van dat domein kan mailen. Ik selecteer bij type een MX record het adres vul ik hierin en de prioriteit vul ik hierin. Daarna klik ik op opslaan en herhaal ik de stappen voor alle vijf de MX-records die je hier in dit overzicht ziet. En dat was het. Als je deze stappen herhaalt zul je zien dat de Apple Records zijn ingesteld. Het maken van een wijziging duurt maximaal 4 uur, dus hou er even rekening mee dat je in die tussentijd de mails nog op je oude plek kan blijven ontvangen. Ja, dus het is niet zo dat je de mails al niet binnenkrijgt, maar dat de mails nog even in een overgangsfase zitten. De helft komt daaraan en de andere helft bij Google. Dat heeft alles met het geheugen van de DNS-providers te maken. Wil je dit uh, instellen voor Office 365, dan herhaal je de stappen en voer je de MX-record van Office 365 in.